Vanuit het Ondernemersplaza in Amersfoort is dit MKB in de picture. Welkom bij MKB in de picture. Het programma voor en door ondernemers van ZZP tot BV. En uh, we hebben twee ondernemers aan tafel. Het gaat vandaag over pensioenen, over de pensioendriedaagse. Het leuke is, we hebben Bernd Damme, jong ondernemer en directeur van. Uh, Beliano, moet altijd even goed kijken dat ik het ook goed spreekt goed uit zo. Dat doe je perfect seconde. Goed zo, dankjewel. En Erik Groot, directeur van MicroLinks. Dus degene die aan de start staat van zijn ondernemerscarrière. Nou ja, voor mijn gevoel ben je oh, al heel zes jaar bezig. bezig. Zes ja. jaar bezig, ja, waanzinnig. Het is op een opgebouwd, dus moet je. Nou. <laughs> en in, in de hele mooie herfdagen van het ondernemerschap. Uh, Probeer te stoppen. ja. Ja, ja. <laughs> nou. Bernd, ik ben uh, natuurlijk heel benieuwd, uh, je zegt ik ben al 6 jaar bezig en, en mag ik jouw leeftijd uh, vragen? 22. 22, nou ja. is dat niet cool. Ja, wat ja. ben jij op je 16e? Toch iets anders? Op mijn, mijn 16e was ik heel blij met mijn brommertje en ja. dus, uh, als spelen. Als wat leuk. Ja, die heb ik nooit gereden, dus ja, dan nou kun je gelijk uh, beginnen met je eigen bedrijf te investeren. Dat, dat, dat scheelt alweer 1500 gulden. Ja. Ja, dat is tip 1. Maar goed, we gaan het hier hebben over uh, pensioenen. Uh, Bernd, uh, toen ik jou vroeg, uh, van, God, wil je aan tafel komen om iets te vertellen over pensioenen, wat schoot er toen uh, als gedachte door jouw hoofd? Toen dacht ik pensioenen? Nee, <laughs> daar word ik niet uh, dagelijks over ondervraagd, maar uh, ja, het is wel een belangrijk onderdeel van ondernemerschap. Dus nou ja, zo'n vraag kun je natuurlijk niet weigeren. Maar, maar je zegt belangrijk. Dus met andere woorden, jij denkt daar al over na op je 22e? Nou, allereerst moet je dat doen. In totaal heb ik met mijn twee bedrijven 20 man personeel in dienst. Nou, het zou een beetje raar zijn als ondernemer als je al niet over het pensioen van je werknemers nadenkt. Dat moet je allereerst goed regelen. En ten tweede moet je dat ook goed regelen voor jezelf. Nu is het zo dat je natuurlijk nog vrij jong bent, dus het is nog ver van mij af. Aan de andere kant uh, wil ik graag natuurlijk ook vrij snel vrijheid hebben, financiële vrijheid. En heb ik niet zoveel behoefte om dat tot 65 te laten duren. Alhoewel ik wel denk dat ik uh, niet zo snel echt achter de graad ga kruipen. Dus jij hebt al een pensioenplan gemaakt? Zeker. En dat voer je ook al uit? Ja, en de pensioensbv komt er nu aan, dus uh, we zijn bezig. Dat, dat klinkt heel goed. En, en uh, als jij dan uh, over je pensioengerechtigde leeftijd, maar ja, dan uh, voor fictief ja. als ondernemer zijn, wanneer zou jij dan willen stoppen? En hoe nou, zie jij je dan? Dat is een goede vraag. Ik denk niet ja. dat ik wil stoppen. Nee, ik bedoel, kijk, als ik twee dagen heel bij liggen, word ik ook wel heel, heel onverschillig. Dat, dat, dat gaat niet werken. Maar ik hoop toch wel dat als ik de veertig ben gepasseerd, dat het niet meer hoeft. Financieel. De veertig ben gepasseerd. Nou ja, ja, eigenlijk hok ik op iets later. Ik al ook met ja. pensioen gemogen, volgens Bernd. Als je je ja. bedrijf verkoopt, Jacqueline, hoef je waarschijnlijk ook niet meer te werken. Dus, dan heb ik niks te doen. Nee, daarom. Dus het gaat om de ene kant is dus het financieel de zaken goed regelen. En, aan de, en ook misschien als je tussentijds overlijdt, de zaken goed regelen. En anderzijds is het natuurlijk: hoe ga je als ondernemer oud worden? Ja. Nu uh, begeef jij je denk ik ook heel veel onder leeftijdsgenoten. En uh, ook wel onder, he, er zijn ook ondernemers, uh, uiteraard onder. Hoe kijk, hoe kijk je jouw leeftijdsgenoten aan tegen pensioen? Nou, uh, in het algemeen is dat een ver van een bedshow. show. Uh, als je natuurlijk een werknemer bent, wordt het grotendeels voor je geregeld. En kun je daar natuurlijk zelf ook nog wel dingen in doen. Maar veel jonge ondernemers die zijn al heel blij als ze de eerste duizend euro omzet hebben. En als dan de eerste miljoen komt, dan denken ze: wow, dit is heel succesvol! Maar dan zijn ze er ook nog steeds niet mee bezig. Dus ik denk dat dat pas gaat spelen als je echt aan een gezin gaat beginnen, als je veel meer verplichtingen krijgt en verantwoordelijkheden. Maar dat geldt niet voor jou. Hebt. Ja, jij bent er al mee begonnen. Maar wat maakt jou anders dat jij er nu al aan nou, begonnen bent? Misschien ben ik een iets verstandiger ondernemer. Ik weet het niet. Ja. Ja. Ja, maar kan je dan niet een, een soort rolmodel voor, voor jouw jonge collega ondernemers uh, Nou ja, worden, soort... de vraag is of je dat alleen op pensioenen moet zijn, maar dat, dat gebeurt nu al een beetje. We hebben ook de stichting stichting opgezet om die ondernemerschap te stimuleren. Dus dat gebeurt al om nou, dat verhaal over de binnen te krijgen. Ja, mooi. Ja, en aan tafel hebben we natuurlijk ook een uh, doorgewinterd ondernemer. Heel leuk. Erik, nogmaals uh, van harte welkom. Dank je. Uh, hoe heb jij je pensioen geregeld? Ik ben uh, gedeeltelijk al uh, zes, zeven jaar geleden met pensioen gegaan. Al met pensioen gegaan? Kijk. Ja. En nog en, wel ondernemer? En uh, ruim een jaar nu uh, AOE. Dus, uh, en nog steeds ondernemer. Maar uh, ja, ik heb in de tijd zelf iets geregeld. En dat is uh, als aanvulling geweest op uh, pensioenbreuk bij, uh, bij bedrijven. Maar uh, dat is, uh, blijkt uiteindelijk toch een, uh, nogal een fiasco te zijn. En dat uh, valt onder de zogenaamde... Ja, er zijn bedrijven die uh, adverteren met een bepaald gevoel en, uh, en, en daar bleef <laughs> dat is dus een de, hoekenpolis de, de, en daar uh, blijft dus uh, helemaal ah, niets ja, van ja, over. Ja, ja. En... Ja. Maar uh, niets van over, hoeveel procent, zeg maar, blijft nu over van wat je dacht je, dat je zou krijgen? Ik denk uh, de opbrengst aan het uiteindelijk ongeveer 10% is van uh, wat het had Zo, moeten zijn. Het van land. En nu oh, ja, ja, ja. dan? Hoe ga jij dan nu voor je pensioen zorgen? Uh, ik, ik heb gelukkig, uh, ik ben niet mijn hele leven ondernemer geweest, dus ik heb een aantal uh, bedrijfspensioenen. Ja. En uh, ik heb mijn AOW en uh, ik hoop uh, uit de verkoop van mijn bedrijf ook nog uh, ja, toch wat opbrengst te krijgen. Ik begrijp kunnen dat bij. je bedrijf te koop staat, hè? Bedrijf staat te koop, ja. Hoe gaat dat, de verkoop in deze tijd? Uh, vrij moeizaam, uh, er zijn wat contacten en uh, die ga ik nu na mijn vakantie ook weer opnemen. En, uh, er zijn twee mogelijke kandidaten, dus... Uh, Kun je in één zin, waarom zou iemand jouw bedrijf moeten kopen? Kan je een soort even een verkoop ja, je, je zinnetje? Je dat... zit nu toch aan tafel. Ja, we hebben nu toch even We're de tafel. Wat, wat, wat doet dat bedrijf? Dus, wie weet? Ja, het is uh, een, een, een bedrijf wat heel veelzijdig is. Je, je, je want, want waar staat het voor, MicroLinks? Het staat voor draadloze verbindingsdingen zoals straalzenders. En in feite ben je als klein bedrijfje toch een beetje concurrent van bijvoorbeeld KPN. Maar het, het nadeel is wel bijvoorbeeld dat ja, het echt in de hoek zit. En uh, je toch een technisch goede achtergrond moet hebben om het te kunnen doen. Ja, ik, hoor, ik las dat jullie de hele Waddenzee hebben bestraald, zeg maar. Ja. Ja, de okay. heeft bij alle rederijen nu internet op de schepen. Okay. Ja. Nou, dus dat is toch mooi als je zo'n nee. bedrijf hebt. Dus nee, ik zou zeggen dat je dat moet kunnen. Is heel leuk, ja. Maar ik, ik vind het toch wel uh, intrigerend. Een, een jong ondernemer die al uh, goed nadenkt over pensioen. Uh, stel nu Erik, jij was ook uh, al eerder begonnen met het ondernemerschap. Hoe, hoe ging dat in jouw tijd? Nou ja, ik heb er dus in de tijd ook al over nagedacht. En vandaar de, de fout die er in de tijd gemaakt is. Ja, ja. Maar, ja. maar hè, met jou, je bent niet de enige, dat uh, nee. hebben heel veel ondernemers. Ja. En uh, ja, wat, wat doet dat met je op het moment dat je erachter komt van het, het gaat hem niet worden? Uh, op dat moment uh, ben ik eigenlijk gestopt uh, bepaalde zaken uit uh, de polis uh, te halen. Zoals verzekeringen, want die, uh, die brengen het uiteindelijke resultaat erg omlaag. En, uh, ik ben uiteindelijk ook gestopt met het inleggen. omdat het toch geen enkel rendement had. En ja, mogelijk ben ik een van de aanstichters van de hele Woekerpolis of verder geweest. En wat is nou je tip aan een ondernemer zeg maar, die, die nog niet een goed pensioen heeft. maar die wel aan het begin staat van zijn, van zijn ondernemerscarrière? Ja, het is natuurlijk niet het eerste ding wat belangrijk is. maar dan toch wel echt het tweede. Ja, het tweede maar, ding. Maar hoe zou je het dan regelen? Welke vorm zou jij nu aanraden. Uh, gewoon wet sparen op de, op de bank. Of, uh, want ja uiteindelijk, uh, je hebt destijds ook vertrouwen gehad in die polis. Want zo werd het ook uh, aangeraden. En vervolgens is dat niet waargemaakt. We hebben allemaal geloofd dat we uh, zelfs als werknemer een geweldige pensioen zouden hadden. Want zo was het altijd. Ja. Ja, het is niet meer zoals altijd. Nee, dat klopt. Maar in de tijd werd in de Polis ook helemaal niet aangegeven wat voor soort polis het was. Het was een pensioenpolis. Dus je verwacht de tijd dat Het er... is al verbeterd. Het uh, is een heel zetten. stuk verbeterd. Ja. En uh, ja. de Nederlandse fonds voor de pensioenverzekeraars de die. Uh, ja. Kan daar goede informatie over geven nu? Ja. maar allereerst is het denk ik heel moeilijk om te voorspellen wat natuurlijk het best gaat renderen. Buiten of voorwaarden wel of niet duidelijk zijn. Kijk, je kan het natuurlijk wel op een spaarrekening zetten, maar weet ook dat banken omvallen. Je kan het in obligaties steken, maar dan valt een land om. Ja. Dus eh, het is vrij lastig. Eigenlijk zijn we met z'n allen de toekomst aan het voorspellen. En dat gaan we natuurlijk vrij goed. Als er heel veel deelnemers in de front zijn en weinig mensen uitputten, ja, dan kun je meer risico lopen. Dus ja, misschien moeten we er ook maar op onszelf voorbereiden dat alles wat de generatie boven ons gewend is, misschien niet meer geld voor de generatie daarna komt. Dat het in ieder geval onzekerder is. Dat is niet fijn, maar is misschien wel een reële boodschap. Ik ga er ook niet vanuit dat ik 100% zeker weet wat ik ga krijgen. Ja. Misschien, misschien is het idee utopie, dat we dat als ondernemers zelf gaan regelen onder elkaar. Want ik weet, we gaan straks nog een item behandelen dat gaat over crowdfunding. En uh, dat vind ik ook wel heel spannend. Ja, dat je dus elkaar ook helpt aan het pensioen, misschien. Weet je? Een soort crowdpensioening of zo. Pensioening? Ja, eigenlijk is dat dus weer net zoals de opkomst van een pensioenfonds. In plaats van dat je het voor jezelf regelt een appeltje voor de dorst, gaan we dat weer samen regelen. Ja. Ja, dus er zijn natuurlijk veel vormen, die kun je natuurlijk bedenken, om het minder risicovol te laten maken. Uh, maar ja, uiteindelijk blijft het een risicovol product. Want anders dan ben je niks anders aan het doen dan, dan geld sparen, feitelijk. Ja, en ja, daarmee wordt het toch lastig uh, om met een behouden kleine premie om nog iets te krijgen. Ja, en, en stel nu dat al die plannen van jou, uh, uh, dat het toch niet gaat worden wat, wat je uh, ja, voor de geest had. Uh, en ook uh, jouw pensioenbv, BV, ja, om wat voor reden ook is het meegetrokken ja. in parlement. naar uh, je worst case scenario. Uh, hoe denk jij dat jij. Uh, ja, wat ga je dan doen? Want je bent al. Nou, allereerst is het vallen opstaan. Ik bedoel, ik heb nog 45 jaar voordat mijn AOW-leeftijd, als die er dan al is, gaat beginnen. En het tweede denk ik, nou ja, goed, ik heb ook met minder kunnen leven. Dus ja, van, AOW, van AOW zou ik ook kunnen rondkomen. Alleen het is niet optimaal. Dus uiteindelijk kan het, maar. Het... Ik denk veel vallen en opstaan en het is vast niet het laatste bedrijf dat ik heb begonnen. Dus als ik niet kan regelen op een jonge leeftijd dan zal het daarna wel gebeuren. Dat is natuurlijk ook de veerkracht. Maar ja, ja kijk, nu heb je nog die veerkracht. Ja. Ik kijk, stel voor dat ik nu met dezelfde problematiek als deze meneer was geconfronteerd op dit moment, dan heb ik nog tientallen jaren om daar wat aan te doen en het weer op te bouwen. Als dat aan het eind van de termijn gebeurt, is het een stuk lastiger. Maar ja. dus dan is dat met, geen met pensioen, want we zeggen altijd van nou, dan heb je wat minder geld nodig, maar anderen zeggen nee, dan ga ik juist heel veel reizen. Wat, wat, wat is jouw ervaring daarmee? Nou, minder nodig, dat uh, kom je niet, uh, niet tegen, denk ik. Maar ja, ik, ik heb beide. Ik heb de inkomsten van mijn bedrijf en ik heb mijn pensioen en mijn AOE. Dus uh, wat dat betreft heb ik helemaal geen klagen. Ja, dat denk. zijn er al, al drie. Drie van de pijlers, hè? Ja, een van vijf. Dus ja. gewoon doorgaan met je, je huisvrij is, hè, dat je geen hypotheek meer hebt. Ik denk dat dat natuurlijk heel veel scheelt. En dat de meeste mensen die natuurlijk 65-plus grens passeren, het hebben het een, een hypotheek dan? vrij. Ja. Maar gewoon doorgaan met het bedrijf? Dus is, is, is, is dat een optie? Nou ja, voorlopig ga ik door, ja, je want moet, uh, wel. Je, je moet wel en je hebt een aantal grote klanten die, die niet zonder je kunnen in feite. Maar, maar zou je het nog tien jaar willen doen? Aan, aan de zijlijn zou ik het best tien jaar willen doen, maar een bepaalde andere dingen, die, uh, een moment, die uh, zou je niet meer kunnen, denk ik. Nee omdat het, het ook wel of je het lichamelijk en geestelijk ook nog kunt opbrengen, lijkt mij. Ja, nou ja, geestelijk valt, valt wel mee, maar... Het blijft leuk. Het is hartstikke leuk, en het is, maar je doet veel dingen en uh, het is ook veel werken op, uh, op, uh, op hoogte. Je komt op hoge gebouwen, je komt in masten, oh ja. je komt op bergen en uh, dat soort dingen, dus... Uh, ook als directeur nog? Uh, ook als directeur nog, ja. Nou. ja. Dan moet je heel veel van je vak houden. Ja, dat is wel ja, mooi. Ja. Ja. Nou, het maakt het ja. veel zin. In ieder uitdagend. Misschien is keer uitzending op ja. locatie. Ja. ja, dan gaan we ja. een keertje we op zo'n berg. Dat is wel aantrekkelijk. Ja. Uh. ja. Goed. Nou. Ik denk uh, dat, dat, ja, we de, dat we een hele mooie indruk hebben gekregen hè, van pensioen, hoe dat leeft op je 22 e hoe het kan leven. Want ik denk dat je toch wel Bernd, een van de uitzonderingen bent. Ja, helaas en, wel. Ja. Ja. Nou, ik denk dat je dat niet zo erg vindt. Maar uh, ik wil je heel hartelijk danken en Erik ook heel veel succes. En ik hoop Bedankt. natuurlijk uh, dat, dat er snel een koper komt voor je bedrijf. En stel nu, want daar ben ik toch wel benieuwd bij, stel hij is er morgen. En Wat ga je maandag, wat ga je maandag dan doen? Stel, je bedrijf is verkocht. Wat ga je dan doen? Dan uh, ben je nog minimaal een jaar of anderhalf jaar bezig om de mensen uh, op het goede spoor te zetten. Okay, maar dat okay, geeft en wel rust, denk ik. Ja, klopt. Ja, maar ik vind het ja. toch spannend. En, en, en Dat loopt ook. Wat ga je daarna dan doen? Wat is nou jouw droom? Oh, ja. ik heb hobby's genoeg. Uh, hobby's genoeg? Dat. Okay. Uh... Ja. Nee, ik, uh... Je gaat het ondernemen niet heel erg missen dan, beetje? Nee, nee, helemaal niet. Nee, nee, want ik doe veel met uh, antieke auto's en uh, oh, dat soort oh, dingen. Dus uh... heel mooi. Leuke Goed. dingen in het leven. Ja. Oké, okay, dank jullie wel.